Ik ben Mariska van Bespoke Bayou en vandaag kom ik even met heel iets anders in de lucht. Dat leek me leuk om een recept te delen met jullie, wat ik eigenlijk onlangs ben tegengekomen. Ik had um, ja, een poosje geleden al, was op een gegeven moment heel veel wind. <coughs> Toen had ik echt heel snel, dat mijn huid heel droog aanvoelde. En, um, maar ook tegelijkertijd als je zeg maar met je vingers zo over je huid heen gaat, dat, dat, dat je een soort bobbeltjes voelt. En met name hier had ik dat. Hier en hier. En ik heb echt een super lekker recept gevonden voor een maskertje om dat uh, op te lossen. En het leuke is dat je dat ook allemaal weer met uh, ingrediënten kan. Die A, puur natuur zijn. En B, die je gewoon in principe terug kunt vinden in je keukenkastje. Um, ik zal even de ingrediënten noemen. Het gaat namelijk uh, om een heerlijk masker met chocola. En het heeft voorkeur om rol uh, chocolade te gebruiken. Maar ik heb dat zelf niet in huis. Ik heb gewone biologische cacaopoeder in huis. En daar werkt het uh, net zo goed mee. En in principe gebruik je één eetlepel uh, gewone melk. Maar ook dat heb ik niet in huis. Want ik ben uh, op dit moment uh, voorlopig eventjes uh, zonder melk aan het leven. Dus ik gebruik daarvoor zelf een eetlepel kokosmelk. En er zit één vierde eetlepel. Theelepeltje uh, appelsierazijn in. En ik ga in ieder geval nu even: ik heb, al, uh, ik heb het al voorgemengd de uh, uh, kooks, uh, kooksmelk en de azijn, want dat moet ongeveer drie minuten eventjes uh, met elkaar vermengd worden voordat je dus met de uh, cacao-poeder aan de slag gaat. even zoeken. Ik heb hier de cacao-poeder. Ik gebruik zelf altijd cacao-poeder van uh, bulkpoeder. Ik ben daar echt groot fan van. Ik uh, krijg hier niet voor betaald trouwens. Ik ben groot fan van bulkpoeder omdat uh, ja, ze hebben gewoon ontzettend veel ingrediënten die ik gebruik voor heel veel dingen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook capsules uh, en alles, uh, Eigenlijk bijna alles is ook verkrijgbaar vol met natuurlijke ingrediënten. Er staat ook altijd heel goed bij beschreven waar de ingrediënten vandaan komen en dat vind ik gewoon heel belangrijk. Want Dan weet ik tenminste wat ik binnenkrijg of op mijn huidsmeer. Dus ik ga nu even twee eetlepels cacao erbij doen. Zo. Dat wordt dan, uh, ik ga dan met een kwastje uh, even mengen. Dat duurt denk ik heel eventjes, dus ondertussen praten we gewoon even leuk verder. Want um, ik zal even uitleggen waarom deze ingrediënten gekozen worden. Dat is misschien, uh, misschien leuk. Uh, sorry dat ik dan even naar beneden zit te kijken of naar boven zit te kijken wanneer ik aan het roeren ben. Maar ik moet even kijken wat ik precies aan het doen ben. Um, de melk is eigenlijk, en het maakt niet uit of dat dan kokosmelk is of amandelmelk of gewone melk. Uh, de melk is eigenlijk bedoeld om uh, te hydrateren. Uh, het, is een, het is een vet soort uh, en dat vind je huid gewoon heel erg fijn. Ik ga alleen eventjes denk ik snel wat... Um, kokosmelk pakken, want uh, dit wordt uh, niet echt een papje. En dat moet het wel worden, dus één moment. Maar wanneer je met verse ingrediënten werkt, je kan gewoon het aanpassen waar uh, ja, zoals jij het wilt hebben. En dit wordt al in ieder geval een stuk beter. Ik denk dat ik de volgende keer gewoon maar één uh, eetlepel uh, cacao doe, in plaats van twee. Want um, hier kan ik voorlopig echt een heel weeshuis uh, een masker van gaan geven. <laughs> en ik ben maar alleen. Maar ja, ik was gebleven met... Uh, uh, even een beetje afstrijken. Want gelukkig heb ik hier een handdoek neergelegd. De appelsiederazijn die je erin doet, dat is eigenlijk een anti... Uh, ja, tegen ontstekingen. Dus als je onregelmatigheden op je huid hebt, is dat uh, heel erg fijn. Uh, ik zelf heb daar minder last van... Maar um, het is gewoon een natuurlijke zuur wat eigenlijk gewoon heel goed voor je huid is. En het helpt ook om de melk een beetje een soort van kardemelkachtig te maken. En dat uh, helpt weer om uh, de, het, het, het, het scrubben, het scrub effect uh, wat te versterken eigenlijk. En dan de rauwe poeder die je dus normaal uh, zou kopen. Ik heb dus de gewone poeder, Maar desondanks daar zitten ook enorm veel antioxidanten in. En antioxidanten heb je nodig om uh, eigenlijk een soort van uh, beschermlaagje op je huid te creëren uh, tegen alle stress die je van buiten af ervaart. En denk dan aan de luchtvervuiling, de auto's die langsrijden, uh, nou ja, eigenlijk alles wat uh, vanuit de omgeving op je huid komt en dat is echt heel veel. En dan, moet je, en dan heb ik het nog niet eens over de dingen die je normaal op je huid smeert. Ik ben daar zelf heel uh, strikt in. Ik smeer eigenlijk geen, uh, zo min mogelijk, niet geen is een groot woord, maar zo min mogelijk uh, smeer ik op mijn huid waar uh, slechte stoffen in zitten zoals SLS en dat soort dingen. Ik heb uh, in, inmiddels het papje klaar. Het is een uh, vrij stug papje, maar dan smeert het wel wat makkelijker. Moet even kijken of ik het een beetje uit kan wringen. Zo. Nou, ik ga heel eventjes mijn gezicht uh, insmeren, dus ik kijk heel even naar beneden, want oh, een haar even uit mijn gezicht, en dan ga ik het even insmeren. Het ruikt echt heerlijk dit. Oh, ik denk dat ik het gewoon op ga eten zo meteen, op ga likken of zo, want uh, dat is dus het voordeel als je dus te veel hebt, wat ik dus nu heb. Uh, dan kun je het gewoon door je smoothie heen gooien. Want er zit niks anders in dan de puur natuurlijke ingrediënten. Cacaopoeder. Klein, klein, klein beetje azijn. En dan wel de appelsiederazijn. En. Kokosmelk. Nou. Ik denk dat ik een overheerlijk smoothie zo meteen. Uh, <laughs> ga drinken. Dit soort maskers buiten dat het gewoon super leuk is natuurlijk om te doen het is ook gewoon echt super goed voor je huid en ik bedoel het ziet er een beetje suf uit, maar stel je nou even voor dat je met je vriendinnen zegt van joh we hebben eigenlijk op het moment of je hebt geen puf weet je net als ik ik, vind spa, ik ben gek op te sparen maar het is gewoon ook heel vermoeiend voor mij en om dan toch een beetje het spa gevoel te krijgen, doe ik dit soort dingen. ga ik gewoon thuis aan de slag met uh, lekkere maskers. En het liefst natuurlijk met alleen maar natuurlijke ingrediënten. En wat voor mij helemaal een uitdaging is om ingrediënten te vinden, die uh, gewoon eigenlijk in je keukenkastje te vinden zijn. Want dat maakt het gewoon nog veel leuker. Want dat is namelijk dan voor iedereen te doen. Dus, wat je dan doet, is je... Best je, je, je zorgt dat je de ingrediënten in huis hebt en uh, ik zal uh, binnenkort nog veel meer uh, hierover gaan, uh, gaan delen. Ook allemaal andere recepten, makkelijke gezichtsmaskers, uh, maar ook, uh, denk bijvoorbeeld aan scrubjes, uh, gezichtscrubjes, lichaamscrubjes. Die kun je allemaal zo makkelijk zelf maken. En het is dan zo leuk om gewoon een aantal vriendinnen uit te nodigen en het gewoon samen te doen. Dan heb je gewoon hartstikke veel lol met, met elkaar. Je hebt een lekker glas wijn of een lekker kop thee of nou ja, wat, wat jouw drank naar keuze is. En dan uh, kun je ermee aan de slag. Nou oké, okay, ik moet dit dus nu 10 minuten laten zitten. <laughs> Zolang ga ik dus niet uh, live, uh, want zoveel heb ik me nou ook weer niet te vertellen vandaag. Uh, ik kan in ieder geval mededelen dat ik uh, uh, op zich me wel beter voel. In die zin uh, dat ik me weer wat uh, fitter voel. Uh, zoals je hoorde heb ik nog steeds heel erg last van mijn stem. Maar uh, gelukkig, uh, ik heb nu een, uh, een lekkere thee gevonden. En uh, dat is verse tijm met uh, drie druppeltjes Eucalyptus globulus. Nee, sorry, Eucalyptus Radiata. En twee druppeltjes Lemon uh, Vitality Plus. Um, en ik moet zeggen, uh, de kriebel in mijn keel uh, wordt daarmee uh, goed onder controle gehouden. Want dat is eigenlijk irritant. irritantse. Dus daarom ben ik nu ook zo hees omdat ik aan het de hoesten en had kuchen ben en had schrapen ben met mijn keel omdat het gewoon kriebelt in mijn keel en verder uh, heb ik een beetje snot maar verder niet echt ik noem het zwaardig. Maar Het stomme is dat je je daardoor dan toch gewoon een beetje heel voelt. Dus ik hoop mezelf nu een klein beetje opgepept te hebben met mijn uh, lekkere uh, uh, chocolade masker gezichtmasker. Ik ga even lekker 10 minuutjes even chillen, even relaxen, dan haal ik het van mijn gezicht af en dat doe ik met een warme een natte microvezeldoek, nee de zachte microvezeldoek. Uh, ik heb ooit een hele stapel van een uh, schoonzus van mij gekregen. Dat zijn die kleine witte doekjes en die kan je kopen bij onder andere bijvoorbeeld de uh, uh, kinderspeciaalzaken voor baby's. Het zijn eigenlijk babydoekjes, maar die zijn ideaal omdat ze zo klein zijn. Kun je ze gewoon makkelijk uh, hanteren, M makkelijk. <laughs> Zit je me nou gewoon uit te lachen, nou mooi is dat. <laughs> um, maar die zijn echt daar super handig voor. Je doet ze even in warm water en hup alles van je gezicht afhalen en daarna gewoon lekker insmeren met een goede huidolie, gezichtsolie. En in de wintermaanden moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uh, liever gebruik maak van een wat, uh, wat vollere crème. Ik heb zelf op dit moment een gekochte crème die ik gebruik met alle natuurlijke ingrediënten waar ik heel tevreden over ben. Uh, maar ik wil ook voor op het blog binnenkort, of misschien voor hier op Facebook live, dan moet ik nog even kijken of dat te doen is, uh, een gezichtscrème maken. Uh, en ik zit te denken aan een hele speciale crème die met name geschikt is ook voor hele droge huid met uh, weersomstandigheden. Weet je, als het weer koud wordt, dan wordt je huid zo vaak zo schralig. Uh, en daar zit ik. Uh, Lekker hè? Jij bent super bruin geworden op vakantie, zoals je kan zien, hier. Maar uh, het is echt super lekker in ieder geval. Ik kan het ook opeten. Dus dat uh, is helemaal top. Bedankt voor het kijken. Hartstikke leuk dat je reageert. Ik ga het nu stoppen. Want uh, ik heb genoeg gekletst weer voor vandaag. En ik zie uh, jullie allemaal weer morgen. Doeg!